Ik woon al 30 jaar in Nederland. Ik ben dus een oudkomer. Maar vandaag ben ik ook met een nieuwkomer. Maida, je gaat voor het eerst dit jaar stemmen in Nederland. Hoe is het voor jou? Uh, ik ben blij en enthousiast. Uh, um, uh, want uh, uh, ik, uh, ik mag de eerste uh, keer uh, gaan stemmen. Uh, ik voel vrijheid. Uh, want uh, uh, ik, uh, ik ga de eerste keer uh, stemmen. Want je hebt nooit in Syrië vrij mogen stemmen? Uh, uh, ik heb, ik heb uh, daar gestemd, uh, maar we hebben uh, uh, alleen een partij. Uh, maar, maar hier in Nederland heb je, heb je dus heel veel uh, partijen. Hoe weet je welke partij bij jou past? Uh, ja. Uh, uh, uh, je kunt uh, alles uh, uh, googlen. Uh, je kunt uh, de programma's van, uh, van elke partij uh, doorlezen uh, uh, op internet. Uh, ook, uh, ik heb ook een in, in tip uh, die ik heb dat, uh, gedaan. Uh, uh, je kunt een uh, vragenlijst uh, die uh, op de website uh, staat uh, beantwoorden. Uh, en je kunt uh, weten welke, welke partij uh, uh, uh, bij jou past. past. Ja. Uh, volgens mij, ik heb dat uh, gedaan, uh, mijn mening uh, uh, staat uh, links in uh, uh, progressief. En je bent uitgekomen op D66? Uh, ja. Uh, ik vind het kansen uh, uh, uh, creëren uh, heel belangrijk voor uh, nieuwkomers. De uh, nieuwkomers hebben uh, uh, stages in werken uh, nodig om hun, um, hun werkervaring uh, uh, te kunnen aandoen. Het belangrijke onderwerp uh, of uh, uh, volgens mij is onderwijs, uh, uh, omdat het onderwijs de, uh, de basis is voor uh, uh, alles in het leven. Ik wens je heel veel succes en vooral veel plezier op 15, 16 of 17 maart. Ja, dank u wel. En ik wens uh, voor, voor Nederland het uh, uh, beste voor de toekomst. Dus, allemaal, vanaf 15 maart met je stempas mee, je ID-bewijs mee en ga naar de stembus en stemmen. Wij wachten op jouw stem bij D66.